Wat, wat heb je gedaan vandaag Sven? Ik ben met de motor naar het werk geweest. Is dat dan niet koud? Het was heel koud vanmorgen. Maar wat heb je nou in je handen? Dat is een Glico. Oh. Dat is motor. Ik dacht dat je daarmee naar je werk was gegaan. Nee. Dat is net als een motor hoor. Hij heeft wieletjes. Hij heeft een voorklepje. Hij ja, heeft een voorklepje. Jawel. Kijk. Dit voorklepje. Dit klepje ja. toch? Oké. Okay. Waar staat de motor? Eh, uh, denk hier. Ik denk daar. Ja. En omdat de lente weer begonnen is, had ik met de motor gereden. En vanmorgen was het koud en vanmiddag was het lekker. Maar ik wou net nog fietsen, maar het is al donker. Ja, het is al te donker. Zo, dat was een lekker ritje, Het eerste ritje dit jaar, daar is sterren al.